Nog oh, gast. Oh, ja. Ach, nog steeds de legend. Oké. Okay. Nee. <laughs> oh, hey, Ik brand ben. het niet. <laughs> oh, wacht, wacht, wacht, wacht. Excuse me. Maar hoe moeten wij zijn? <laughs> Voor we met deze video beginnen is er zeker wat context nodig. Ik was eigenlijk normaal op deze server om gewoon wat clips te maken voor een trailer video. Maar uiteindelijk was ik dus met het stafteam de manager aan het trollen. En achteraf trolde ik de manager zelf en gaf ik alle schuld aan het stafteam. Hoop ga je jullie genieten. Laat zeker even een like achter, want deze video zit heel veel tijd. Abonneer als je het niet hebt gedaan, want in het geval moet je de-abonneren en geniet van de video. Ik kan alvast tp-namen. Ja. Een we doen hier nog even. Nee, niet meten. Mag graag uit. Dus dat wordt, we doen het zo eens. En toen je het volgens is wel een mooie base. Maar je moet het themen, wacht. Ja, je moet het overheersen. nog een ja, uh, wacht, ik doe het wel. Wacht, even met mijn heet, anders moet ik de hele tijd gapen. Ja, Nu Ik vind de damage niet leuk, ik ga hem <laughs> aanpassen. <laughs> nee, ik ben nooit! Ik zo af... dat toch komen? Ja, oprecht, damage en regen mogen gewoon wel door. Ja, precies, de regen mag hier door mogen worden. En de damage. En de gaps, ja. oh? Kijk die damage! Oh, je bent zo. Ik vind de damage echt heel goed. Oh. Hoe? Wat wil je nu? Easy. De twee, twee, twee, twee, twee gaan gaan keken, ik wil, ik wil je, dat jij mij ruzie. Heel stil met de Oké, okay. ja. Yep. Ja, ah. ik ben nu. Hoe kan je zo slecht zijn, wat fuck? Ja, de damage. Ik ga ah, nu de ah, AJP maar mag het nu gaan fixen. Ready? Kijk mm -hmm. op. Okay, <laughs> <laughs> je bent gewoon een dik, vriend. Waarom? <laughs> ik zeg <heb> GG! Hier, <laughs> <laughs> hey, in kan bij, al die damage, hè. <laughs> al die damage <laughs> dat je niet zo goed vond, hè. <laughs> <laughs> fucking Leo <laughs> ze het de 10 zware te geven. <laughs> Wat een kut denk ik. Er wordt dan een plugin voor gemaakt voor de damage. Nee, de, de damage is oké. Okay. Nee, de damage is niet oké. Okay. Hij is te snel. Heb je gehoord wat ik daar juist zei? Nee, wat zei hij? Ik ben de hele tijd met OP-zwaarden Jan te killen. Serieus. Om, ben je dom? Bro, wat zit je met de scammerje? Fucking Lily of, so het met de hele tijd al Charmestine... Protection 10 uh. armor te geven, Charmestine-zwaard. Huh? Wat ah, Waar waren <laughs> we het over? Oh, ah. nee, nee, Nee, nee, alsjeblieft niet. Kijk, we kunnen het uitlaten, het <laughs> is gewoon een misverstand. Kom is normaal en gaan we doen. Het is een misverstand. Ja sowieso. Hey uh, Rio, er bestaat zoiets als social spy. Wat? Kaboe ga als je het woord wil. Wat een noob. Je bent zo fucking domme. <laughs> <laughs> waar heb je het over? <laughs> Waarom? <laughs> <laughs> Waarom? <laughs> Waarom? Die nijters zijn maar gewoon twijfel naaien, toch Andréa? <laughs> ik heb niks gekregen. <laughs> ik weet yeah. niet wat ik, ik moet zeggen. <laughs> Oké, nee, ik, ik ben een manager, Peper, je weet toch? jij pijpt de manager! Nee, heeft de randjes niet, hè? <laughs> <laughs> ik ben zo moe. Dankjewel, oké. Okay. Ben je klaar? Nee. Hoezo niet? Ga ja. nog één keer fighten. Ga even fighten. Let's go. Ja, ja, ja, ik doe niks, ik doe niks. Ik ook niet. Oh my god, ja, ik was gaan Oké, oké. Hé, 20 getpeet. Hé, ik zweer op mijn moeder, ik heb niks gedaan. Jij bent gewoon tan to bad. Bro, je hebt mijn hele inventory vol met. Sh uh, sharpness 1000 zwaar gedaan. Hé, wat doe je? Ik zweer, hey, ik heb niks Rie gedaan. Andreas, nee. Heel Ja, hè? zie je vloedje, wat is dat? Die voor jullie, ik ben ik een, weet een, weet een oh. Oh. ga je nu even bij de benen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. kijk ik die op mezelf hier rustig. Je weet, dit Dit gaat heel goed zijn voor je promotie, hè? Niks persoonlijks, maar je bent oh. gewoon. Kijk, shit. Hai. Trek net een Ja. Hey, hey, hey ik van niks. Ja. Bruh. Gast. Midfight. Dit uh, was, dit hey, hey, was, hey, was, was Midfight, mijn inventory. In ik is. zweer ik check je kut kutcommands, jongen. Ik zweer, ik heb net invisie gedaan. Ik, ik heb toen nog niet eens op. Hey, hey, hij, hij probeert met een naaien, vriend. bo hey. ik pik oh Ik pik Ik heb... <laughs> ik... Mag... <tie> nee, ze hebben niks gedaan. Jo impa, Ze hadden er nu niks gedaan, dat was ik. <tie> oh ik kan niet. Ik ben zo klaar. Ik kan mijn leven opgeven. Hé, <tie> dat <Ik> was. <tie> ik ga <was> je <tie> <tie> los Vals alarm, vals alarm. <tie> ja, vals alarm, hè? Ficteer Andreas, het was Andreas. Yo, shit, dat het Andreas was! Die vieze oh. kutbel! Die had nieuw gewoon! Ik zeg het wel hoor, maar. Andreas, ik vind het. C-I. <laughs> Niet kid, alsjeblieft. Kid, give. Ga maar ook even, kid, custom. Nee, dat is een WG2. We gaan een fucking van Ik ben een Nog te... <lacht> <lacht> oh, gast. <lacht> oh, nog steeds de legend. Oké. Okay. <lacht> Oh, oh, hey, ik wilde het niet! Oh, wacht, wacht, wacht, wacht! wacht. Excuseer mij de. Maar hoe moeten wij er zijn? Ik vind dit best wel jammer. Nee, nee, ik kan ja. het niet waar. Hoe jij dit? Nee! Hij opeens komt niet aan zo terug. En ik ben. Wat de... Uit, ik move Amy zo, yeah? Mhm. Mm dat wil je wel, hè. Bruh, stop. Oké, okay, okay. ready? Ready? Uit, ja. Beter record, want ik ga het niet nog een keer doen. Als ik nu in één hit dood ben... Wat had je niet heeft. Ik krijg strengt. Ik krijg fucking veel strengt. Serieus? Ja. Hoe hebben jullie het gedaan? Wat gedaan? Wie geeft Andrea strengt? Dief de fuck, off. Uh, hey. jij, Thief the fuck op. ga niet vloeiten. Als jij zo doorgaat hè? Ik ga echt mijn poep boeken. Hoe vloed je dan lachen? Hè. hoor hem? Oh. We zijn ka! We zijn spelers! Oh, no, no, no, no, no, no. We, we zijn spelers! Wie de fuck oh. geeft Andrea Stijn? Jullie fucken met mij, jullie fucking fucken met mij. Ja, als ik kon zou ik het doen. <laughs> <What did that? laughs> jullie echt waar jongen. <laughs> Wat doen jullie? Oké, okay, kijk. in mijn brein. Oké, okay, kijk, kijk, kijk, kijk. Ten eerste, je kan niet iets spreken wat niet bestaat. <laughs> het tweede. Kijk. Check eerlijk, ben jij? Het? Ja, natuurlijk. Ik heb een. Hoe doe je dat dan? <laughs> <laughs> ik heb een sharpness 1000 zwart dat haal ik de hele tijd vast in mijn inventory. <laughs> <laughs> Oké, okay, let's go. Wat is er gebeurd als vraag man? Want dat klinkt niet altijd goed. Dat is ook weer gebeurd. Mag ik weer inloggen? Huh? Ik hou je nog steeds van als ik zeg dat ik dit de hele was? Ik wil op zich aan sorry. Ik heb uh, geen permission. <laughs> Hopelijk heb je genoten van deze wat meer trollachtige video. Ik vond het heel tof om te maken. Ik vond het heel grappig. Laat zeker van like achter. Super, super tof zijn. Hopelijk kunnen we gaan voor die 50 likes. Abonneer als je het niet hebt gedaan. Want in hetzelfde geval moet je je abonneren. Speel op supremegames.net. Die beest staat in de beschrijving. En... Ja. Ik mijn Discord. En dan zie ik jullie de volgende keer terug. De.